Nou, C is een product is behoort tot een groep van fillers en met name van de uh, fillers die bio stimuleren net zoals uh, Sculptra of Radiesse. Nou, uh, C heeft als belangrijkste voordeel dus dat het een direct effect geeft, net zoals radiesse, en, en dat het eigenlijk net zo sterk werkt als Sculptra, waarin je ook verschillende vormen hebt. Dat is uh, nou ja, anderhalf, uh, anderhalf jaar, twee jaar en drie jaar. En uh, ja, dat is op zich wel een, een belangrijk voordeel. Nou, je kunt het gebruiken in principe voor uh, eigenlijk Net zoals waar je sculpt daarvoor gebruikt. De, uh, dus dat betekent, je kan het gebruiken voor de slapen. Je kunt het gebruiken voor dit gebied hier rond de mond. Je kunt het ook wel gebruiken voor de, uh, de neuslippenplooi of voor de, uh, ve, uh, ja, de hangende mondhoeken. Belangrijk is bij Elon is dat je maar hele kleine beetjes per keer moet gebruiken. Uh, want het is wel een iets. Uh, ja, er is toch wel iets meer kans op, op uh, kleine bolletjes. Uh, en daar moet je wel even wat voorzichtiger mee zijn.